Want de vorige keer had ik pentatonic's in mijn video. Oh, oh baby. Oh, oh baby. Oh, oh baby. Oh. Hallo jongens. Zoals u weet ben ik de vorige keer gepromoveerd. En uh, ja, ik ben hoger opgekomen. Ik weet nog niet eens wat ik heb verdiend. Um, ik ben nu niveau 2 culinair en nu moet ik eten en drinken bereiden. Maar daarnaast moet ik nu eten en drinken gaan bereiden. Dus dat uh, gaan we dan maar doen. Um, ik heb nu 3.000, dus ik ga mijn schulden even aflossen als allereerste, zodat ik toch nog gewoon stroom heb. Niet dat ik het nodig heb, maar ook het heel nog, want ja, yeah. you know it. Want de vorige keer had ik Pentatonix in mijn video. En Pentatonix is voor de mensen die het niet Definite. weten. En, en, um, ja, eigenlijk How een YouTube-grond dat begon. Met YouTube video's te maken en toen werd ze internationaal ontdekt en uh, populairder en daardoor uh, hebben ze eigenlijk wereldwijd fans. Toen ben ik gestopt met ze te luisteren en toen ik weer laatst naar ze ging luisteren, toen uh, schrok ik me rot hoeveel veranderingen zij hebben gehad. Kom, pleuriging. Gaan we lekker je tv kijken joh. Kom op meis, ik heb je nodig. Ik moet vooral oh weet je wel leuk topjes hij trouwens aan heeft? Heel leuk. <laughs> ik zie te denken. Ik denk. Hey. Um, Hartstikke. Je zegt dat het niet zo <laughs> zijn. Uh, Welkom bij Idola. Ik ben blij dat jij ja, hebt besloten om lid te worden van ons clip. We, we vinden een bijeenkomst. We, we hebben een bijeenkomst en zouden het fijn vinden als je jezelf even kunt voorstellen aan de klop van elkaar bij. Bad, het zwembad is de beste manier om een warme zomerdag te brengen. Ontmoet ons daar, denk je, hierbij ik het zei. Wauw. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Uh, uh, uh. Ga maar gauw, maar ik zal er naar binnen. Hier een serfst van elkaar. Hm? Kijk hoe mooi ik eruit oh. zie. Wauw. Wow. <laughs> Kom! Um, Vampier emotie vleurtig. Nathanaz graag of single. Heel vliurtig, mooi. Kom, ga naar hem toe. Pak maar. Gaat dit lukken? Kobtail? Met is er aan de Yay, Kankaroo? Ja! Hoi! Is het niet prachtig? is prachtig! Hoi! Hoi! Hoi! Yumba. Ah. bay? Uh-huh. <laughs> Jee, eindelijk de eerste. Eindelijk! Ze dus ziet er super lelijk uit, maar het mag. Eindelijk! Oké, okay, hier is Hallo! Waar Jee, de... het is gelukt! Eindelijk! Oh, eindelijk. Ik dacht niet dat het zou lukken. En ik moet nog even. Ja. Wauw. Er is hier wat gebeurd, jongens. Vond je deze video nou leuk? Doe dan geef het blauwe duimpje omhoog. Hier beneden kun je abonneren om op de hoogte te blijven voor nieuwste video's. En dan zie ik jullie volgende week zondag om 7 uur met een groet nieuwe video. doei. doei. Ja.